Daar komt dat geluid vandaan. En dit is de uitvinder. Oh. Is het nou een toegepast kunst? Wat is het? Een toegepast kunst? Ik vind Heet het ze? Kijk het uh, ik wil graag wat zeggen over wat deze plek voor mij betekent. En dat is namelijk vrijheid. Uh, ik voel me onwijs hier thuis, omdat ik kan doen wat ik wil, zeker in de muziek. En uh, dat is ook iets wat ik heel waardeer en wat we net hebben gespeeld is muziek uit andere landen. Want... Uh, muzikanten die zeggen wel doorgaans dat ze zeer vrij zijn om te doen wat ze willen. En toch houden ze zich dan aan muzikale conventies. Zoals 12 tet. Ik weet niet of jullie weten wat 12 tet is. Maar dat is een beetje het metrisch systeem van de muziek. Dat is het octaaf in 12 gelijke stukjes verdeeld. En daar kan je wel heel erg veel mee. Maar het klinkt. Alleen maar op de radio. Je hoort nooit iets anders. En uh, dat is wel een beetje tyraniek geworden tegen zelf. Ja. Dus ik laat jullie graag wat horen wat muziek op, uh, op in mij is het opgekomen. Oh, wacht. Er dus zit één iets uh, zo'n muzikaal ding bij. So. Uh, ja, daar kan ik natuurlijk niet mee spelen. Uh, en, en dit instrument is uh, nooit gestemd. Dus het is uh, gemaakt, het is nooit gestemd, en daardoor moet je maar werken met de tonen die je hebt. Dus dat ga ik jullie even demonstreren. Ja, dan doe ik dat in. Ja, dat, is dat. Deze Nee. kinderwagen, hè? Dat is dus een kindje, hè? Ja. <lacht> Maakt niet meer geluid. Ja, ik zie ze Thank yeah. you.